Voor een betere wereld. En met wat jullie allemaal belangrijk vinden, zeven punten, goed zeg, en het einde met volwassenen, net als wij gelukkig zijn. Dus je denkt niet alleen maar aan kinderen, maar je denkt aan iedereen. Wat mooi. Ja. Ik ga hem uh, heel mooi inlijsten en ik ga nog even vragen of jullie hem even willen ondertekenen voor mij, want ik wil wel goed kunnen onthouden dat ik hem van jullie tweeën heb uh, gekregen. Um, en dan ga ik hem aan onze collega's uh, laten zien. En dan ga ik uh, vragen, uh, wat gaan wij doen om volgend jaar, in het volgende seizoen, na de zomervakantie, uh, die zeven punten wat dichterbij te brengen in onze organisatie. En ik ga zorgen dat alle bibliotheken in Nederland hem krijgen. Ik hou hem omhoog. En uh, zo moet dit manifest gewoon het hele land uh, doorgaan. Vindt het ook belangrijk dat ik naar kinderen geluisterd wordt? Ja, dat is ontzettend belangrijk. En, en het is eigenlijk... Uh...